Om een nieuw domeinnaam toe te voegen binnen Google Suite ga je naar admin.google.com. Klik vervolgens op domeinen. Klik daarna op domeinen beheren. Selecteer nu de optie een domein of domein alias toevoegen. Je krijgt nu twee opties. Een alias toevoegen of een nieuw domein toevoegen. Het verschil is als volgt. Als jij zegt dat je een nieuw domein toevoegt, dan kun je voor een nieuw postvak inmaken. Dus info@pepics.nl en info at driveunlimited.nl zijn dan volledig van elkaar gescheiden. Je hebt dan geen toegang tot beide mailboxen. Die keuze is vooral belangrijk als je bijvoorbeeld onderscheid gaat maken tussen pepix.nl en pepix.be. Dan is het logisch dat de mailadressen gedeeld worden. Of bijvoorbeeld pepix.nl en driveunlimited.nl. Dan zie je al dat er twee totaal verschillende domeinen zijn. En dat je waarschijnlijk ook twee totaal verschillende postvakken in wil hebben. Maak die keuze dan ook zorgvuldig. Deze optie kun je niet zomaar veranderen. Als je dat wil, zou je het domeinnaam moeten ontkoppelen, dus verwijderen en opnieuw moeten toevoegen. Voer vervolgens de domeinnaam in en klik op doorgaan. Er wordt nu gevraagd om het eigendom van driverlimited.nl te verifiëren. Klik op je domeinhost of hostingprovider selecteren. Scroll helemaal naar beneden totdat je de optie uitvoert. Anders ziet staan. Klik hierop. Dan wordt je gevraagd om een tekstrecord toe te voegen aan de DNS-configuratie van driveunlimited.nl. Dit gaan we doen in mijn Papex. Kopieer deze regel en ga naar mijn Papex. Klik op domeinen. Selecteer het domeinnaam waarvan je het eigendom wil verifiëren. Klik links op DNS-beheer. Scroll naar beneden. Vul hier een apenstaart in. Selecteer hier spf tekst vul hier de regel in die je net gekopieerd hebt en laat dit veld leeg. Klik nu op wijzigingen opslaan. We zien nu dat het tekstrecord is toegevoegd aan het domein. Dat betekent nog niet dat het meteen zichtbaar is voor Google. Dat kan tot 24 uur duren. Op het moment dat je zo meteen op verifiëren klikt bij Google, kan het dus zijn dat de verificatie mislukt. Probeer het dan over een paar uur nog een keer. We zien nu dat Google het nog niet kan verifiëren. Dat komt omdat het tekstverkort die we net hebben toegevoegd hier nog niet tussen staat. Dat kan tot wel 24 uur duren. Ondertussen blijft Google kijken of de status verandert. Zoals hier staat, zeggen ze als we het werkwoord niet meteen kunnen vinden, keer we regelmatig terug om dit te controleren. Hierna is de verificatie voltooid. Je krijgt hierover automatisch een bericht van Google. Het toevoegen van een domein is nu voltooid. Je kan dit venster sluiten.